Hallo en wat ontzettend leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Menno van Malte Menno en in deze video ga ik jou 10 tips geven die er zeker voor gaan zorgen dat jij gaat slagen voor je wiskunde examen. Mijn eerste tip is: weet wat er komen gaat. Je kunt een aantal dagen voor het examen op de website van Cito een heel handig documentje vinden waarin staat uit hoeveel opgaven het examen bestaat en hoeveel punten elke opgave ongeveer waard is. Aan de hand van het documentje kun je voor jezelf een strategie bepalen en weet je een beetje wat je kunt verwachten op het eindexamen. Zorg er dus voor dat je dat documentje even bekijkt. Mijn tweede tip is, neem de juiste spullen mee. Dat klinkt misschien een beetje als een open deur, maar voor het wiskunde-examen heb je veel meer spullen nodig dan voor alle andere examens. Je hebt namelijk niet alleen een pen, een potlood en gum nodig, maar je moet bijvoorbeeld ook je geo, je passer en een grafische rekenmachine meenemen. En zorg er ook voor dat je rekenmachine helemaal is opgeladen. Want het is heel vervelend als hij halverwege het examen leeg is, want dan kun je er natuurlijk helaas niks meer mee doen. Stop al die spullen de avond van tevoren in je tas en dan weet je in ieder geval zeker dat je de juiste spullen mee hebt. Mijn derde tip gaat over de grafische rekenmachine. Mijn tip is, zorg ervoor dat je weet hoe je de GR in de examenstand moet zetten. Je moet namelijk voordat het examen begint, je GR zelf in de examenstand zetten. En dit is niet zo vervelend dan wanneer je vijf minuten voordat het examen begint nog zit te rommelen met je grafische rekenmachine, omdat je niet weet hoe die in de examenstand moet. Zoek dat dus van tevoren even op. Oefen daar ook even mee, dan heb je geen stress aan het begin van je examen en kun je gewoon relaxed aan het examen beginnen. Mijn vierde tip is. Let goed op het aantal punten dat je bij een opgave kunt verdienen. Dat geeft jou namelijk een idee van het aantal stappen waaruit je uitwerking moet bestaan. Als je namelijk voor een opdracht vijf punten krijgt, dan bestaat de uitwerking ook ongeveer uit vijf stappen. Het aantal punten geeft je dus een goed idee hoeveel stappen je moet zetten. En aan de hand van het aantal punten kun je ook een beetje inschatten of jouw uitwerking klopt. Want als een vraag negen punten waard is en jij bent in twee stappen klaar... Ja, dan weet je haast wel zeker dat je het verkeerd hebt gedaan. Check dus even hoeveel punten een vraag waard is... want dat geeft je een goed idee hoe lang de uitwerking ongeveer wordt. Mijn vijfde tip is... begin met een onderwerp dat je prettig vindt. Je hoeft de opdrachten van het examen niet in een vaste volgorde te maken. Je mag dat helemaal zelf weten. En als jij ziet dat opdracht 1 over een onderwerp gaat waar je een hekel aan hebt begin dan gewoon bij een andere opdracht. Je mag het namelijk helemaal zelf weten. En het is heel fijn als je met een opdracht begint die je meteen goed begrijpt en die je makkelijk kunt maken. Dat geeft je namelijk een goed gevoel. En dat goede gevoel daarop kun je de rest van het examen voortborduren. Begin dus met een opdracht die gaat over een van jouw favoriete onderwerpen, want dan begin je meteen lekker aan het examen en dan zul je zien dat het een stuk makkelijker gaat. Mijn zesde tip is, blijf niet te lang hangen. Op het wiskundeexamen ga je ongetwijfeld een vraag tegenkomen die je helemaal niet begrijpt. Geef jezelf dan even vijf minuten de tijd om die vraag te proberen. Maar als je dan nog geen idee hebt, ga lekker door naar de volgende vraag. Want je zult zien dat je aan het einde echt nog wel wat tijd over hebt om die vraag opnieuw te bekijken. Je moet dus niet te lang bij zo'n vraag blijven hangen, want dan heb je te weinig tijd voor de rest van de opdrachten en dat is natuurlijk zonde. Probeer even vijf minuten om wat van die vraag te maken. Als dat niet lukt, ga je gewoon door en dan ga je aan het einde van het examen die vraag gewoon nog een keer proberen. Mijn zevende tip gaat over de uitwerkbijlagen. Bij bijna ieder wiskunde-examen zit wel een uitwerkbijlage. En het is belangrijk dat je die goed gebruikt. Heel vaak moet je van zo'n bijlage iets aflezen. En als je dat doet, dan moet je dat even netjes opschrijven. Dus schrijf dan op, ik heb op de bijlage afgelezen dat en dan het antwoord. En als je op de bijlaag iets moet tekenen, bijvoorbeeld een grafiek, doe dat dan ook even netjes met je geo. En zorg er ook even voor dat je alles heel netjes erop tekent. Want bij het nakijken van het examen wordt heel streng gelet op de manier waarop je dingen tekent of aangeeft op je bijlaag. Zorg er dus voor dat je dat netjes doet, dat je daar even wat aandacht aan besteedt, want dan kun je heel makkelijk punten verdienen. Deze tip gaat over jouw uitwerking. Als je een vraag hebt uitgewerkt, dan is het heel belangrijk dat je weer even terugkijkt naar de vraag en check dan even of je duidelijk antwoord op de vraag hebt gegeven. Dus kijk even of je in je uitwerking een duidelijke conclusie hebt staan en of die conclusie ook voldoet aan alle voorwaarden. Soms staat er in de vraag namelijk dat je op een aantal decimalen moet afronden. Check dan even of je dat hebt gedaan en check bijvoorbeeld ook even of je jouw antwoord in een bepaalde eenheid moet geven. Kijk dus even goed of jouw antwoord aan alle voorwaarden voldoet. En pas als dat het geval is, dan ga je door naar de volgende vraag. Tip 9 is blijf zitten tot het einde. Het is heel verleidelijk om na je laatste vraag je werk in te leveren en weg te gaan. Maar mijn tip is blijf zitten tot het einde en ga al je vragen nog eventjes een keertje bekijken. Check even of je de vragen netjes hebt uitgewerkt of je geen vraag bent vergeten en of je ook geen kleine foutjes hebt gemaakt. Je maakt namelijk altijd wel ergens een foutje. Zorg ervoor dat je dat foutje eruit haalt, want daarmee verlies je weer minder punten en is de kans op een goed cijfer hoger. Mijn laatste tip is oefenen, oefenen, oefenen. Je kunt je eigenlijk maar op één manier voorbereiden op het eindexamen en dat is door heel veel te oefenen. Begin eerst even met het bekijken van de theorie. Bijvoorbeeld aan de hand van de uitlegvideo's op mijn YouTube kanaal. En ga daarna oefenen met oude examens. Je vindt alle oude examens op examenblad.nl. Daar kun je ze per jaar vinden. Doe er daar zeker één van, maar liever meer. En oefen zoveel mogelijk met die vragen. Want je zal zien hoe meer je oefent, hoe hoger je cijfer. Dit waren mijn tien tips voor het eindexamen. Ik wens je heel veel succes met je examen en ik hoop dat je slaagt.